Goeiedag mijn beste leerlingen. Hey, we gaan het vandaag hebben over, het, over de zuivering van het bloed. We hebben het al gehad over waar bloed uit bestaat. Allerlei dingen die door bloed vervoerd worden. Maar één onderdeel van bloed hebben we nog niet echt behandeld. En dat is precies wat er gebeurt met het, alle afvalstoffen die in bloed zitten. Bloed vervoert namelijk een heleboel stoffen. Die je eigenlijk niet in je bloed wil hebben, überhaupt niet in je lichaam wil hebben. Uh, het belangrijkste daarvan is uh, misschien wel de afvalstoffen van verbranding. Verbranding, een proces waar al het leven op draait: glucose plus zuurstof is CO2 plus water. En vooral die CO2, daar kan je lichaam helemaal niets meer. Daar heeft je lichaam helemaal niets aan. Dus. Dat moet op de een of andere manier je lichaam weer uit. Uh, daarnaast zijn er ook nog een heleboel andere processen. Zoals bijvoorbeeld de bestrijding van ziektes. Waar we het later over gaan hebben. Uh, waar afvalstoffen bij vrijkomen. Dan heb je natuurlijk ook nog. Als je, zeker als je genoeg drinkt. Dan zul je merken dat er misschien te veel water in je lichaam zit. Dan moet je misschien wel plassen. Uh, dan zijn er nog. Een boel andere stoffen die je lichaam echt wel kan gebruiken. Maar niet meteen. Dus misschien moet dat op de een of andere manier toch ook je bloed uit. En als laatste, wij consumeren als mens ook een heleboel gifstoffen. Als jij bijvoorbeeld een kop thee achterover werkt, dan zit er in jouw lichaam waarschijnlijk een beetje cafeïne. En als die cafeïne de hele tijd in je lichaam zou blijven zitten... Dan zou dat heel slecht zijn voor je lichaam. Dus het is goed als dat er ook uitgehaald wordt. Hoe komt het lichaam dan van die stoffen af? Het bloed transporteert al die stoffen. Het bloed blijft transportmiddel van je hele lichaam. Nou, Als eerste... Dan bespreek ik heel even de long, daar ga ik niet al te lang binnen, in, want de long hebben we al klassikaal heel veel besproken. Maar de longen, dat is waar, bloed, waar uh, je bloedvatenstelsel alle CO2 naartoe transporteert. Dus hè, CO2 zit in je bloed en komt elk rondje dat het bloed maakt, komt het hier in de rechterpoezem, rechterkamer... Gaat dan via de longslagader naar die longen en in die longhaarvaten. Dat weten jullie nog wel. Daar gaat die CO2 die allemaal in dat bloed zit. Wordt daar uit het bloed gehaald. En gaat dan via je longen, via het uitademen, naar buiten. En dan komt het weer via de longader terug in je linkerboezem van je hart, linkerkamer. En dan kan het weer de rest van je lichaam in. Nu vol met zuurstof en met heel weinig CO2 erin. Uh, de andere twee ontzettend belangrijke organen die daarbij horen zijn de lever en de nieren. Um, de lever, die heeft twee grote functies: de tijdelijke opslag van goede stoffen en het eruit filteren van slechte stoffen en afvalstoffen. En de nieren. Die hebben als functies het verwijderen van overtollig water en ook het verwijderen van bepaalde afvalstoffen. Daar gaan we nu verder op in. De lever die werkt onder andere als een soort filter. Nou, wat bedoelen we daarmee? Daarvoor moeten we eerst even kijken naar hoe de lever in ons bloedvatenstelsel zit. He, de lever krijgt wel direct van het hart bloed, maar heel veel van het bloed dat bij die lever aankomt, komt er eerst aan via de darmen. De darmen, dat is waar he, voedsel in je lichaam wordt verwerkt tot losse kleine stukjes. En in die darmen, daar wordt voedsel opgenomen. En er zitten een heleboel voedingsstoffen in die je graag in je lichaam wil hebben. Maar er zit misschien nog wel wat meer in. En al het bloed dat uit je darmen komt, waar dus al die voedingsstoffen in worden opgenomen, die gaan eerst, dat bloed gaat allemaal eerst naar de lever, via de poortader. En vervolgens vanuit de lever gaat het weer naar de rest van je bloedsomloop. lopen. Nou, allereerst neem je dus via je darmen, bijvoorbeeld als je thee drinkt of uh, als mensen alcohol drinken, neemt je lichaam via je darmen een heleboel gifstoffen op. Die gifstoffen die komen eerst langs de lever. En in de lever, daar worden al de eerste keer dat het bloed daar langs komt, worden al zoveel mogelijk van die gifstoffen onschadelijk gemaakt. Een voorbeeld dat jullie moeten kennen is ammoniak. Ammoniak komt vrij bij bepaalde processen in het lichaam. En dat wordt omgezet tot een minder schadelijke vorm van je lichaam, ureum. Nou, Zoals jullie ook wel kunnen begrijpen, dat gaat niet, uh, niet meteen alle gifstoffen worden in één keer uitgehaald. En niet alle afvalstoffen worden in één keer uitgehaald. Uit je darmen of uit dat bloed gehaald naar de poortader. Dus ook als het bloed langs de lever komt. Via de reguliere weg. Dus hier zo. Dan filtert het er nog steeds al die gifstoffen uit. Nou, wat doet de lever nou met die onschadelijk gemaakte gifstoffen? Daar kan die drie dingen mee doen. Kan of kan die... Uh, de onschadelijk gemaakte gifstoffen weer teruggeven aan het bloed. Dat gebeurt bijvoorbeeld met ureum. Sommige van die gifstoffen die kan die ook afgeven weer terug aan de darmen. En dat gaat dan niet via het bloed, maar via het gal. Je weet het misschien nog, de lever produceert gal wat in de darmen helpt voor de spijsvertering. En dan is het zo dat die stof die met het gal meekomt, die kan dan weer via je ontlasting het lichaam verlaten. In sommige gevallen heeft je lever niet de mogelijkheid om het af te geven aan je bloed van je darmen. En dan wordt het opgeslagen. En als het opgeslagen wordt, dan kan het daar blijven zitten voor de rest van je leven. Daarom zijn sommige stoffen, bijvoorbeeld zware metalen, die kunnen heel gevaarlijk zijn. Want die blijven je hele, hele leven lang opgeslagen in je leven. En dat kan zich opstapelen. En daarmee kan je lever steeds minder goed functioneren. En als je lever uiteindelijk niet functioneert, dan kan je daaraan overlijden. Maar dat is niet het enige wat je lever doet. Je lever die filtert ook goede stoffen. Die niet direct nodig zijn. Maar het zou zonde zijn om die weg te gooien. Dus die slaat de lever ook op. Uh, een goed voorbeeld is glucose. Glucose, je weten, dat heeft ieder mens nodig. En je zou denken van oké, okay, dus je wil gewoon meteen heel veel glucose. Als je eet, vooral een koolhydraatrijke maaltijd dan komt er in één keer heel veel glucose in je bloed. En als je te veel glucose in je bloed hebt in één keer, dan heeft dat slechte werkingen op je hele lichaam. Je bloed kan er iets dikker van worden, en je kan verschillende andere symptomen krijgen door te veel glucose in je bloed. Dus dat glucose, dat hoge glucosegehalte wat eerst in die poortader zit, dat kan je lever dan voelen. Eigenlijk, voelt je, eigenlijk voelen je hersenen dat. Maar je lever die kan dan zeggen, oké, okay, ik pak een deel van die glucose die in het bloed zit en die sla ik zelf op in de vorm van glycogeen. En dan als je vervolgens te weinig glucose in je bloed hebt, doordat, he, doordat je bijvoorbeeld heel veel verbrandt van die glucose... Dan kan je leven vervolgens zeggen, oké, okay, dan, dan heb ik wat van die opgeslagen glucose, stop ik het terug in het bloed. En zo zorgt je leven ervoor dat je een constante, uh, dat je een constante hoeveelheid van bijvoorbeeld glucose, maar dat geldt ook voor andere voedingsstoffen, in je bloed hebt. Een voorbeeld waarbij dat fout gaat is diabetes type 1. Bij diabetes, zeker bij diabetes type 1, daar gaat je lever, daar wordt suiker niet goed in je lever opgeslagen. En kunnen ze dus telkens als ze net hebben gegeten, hebben ze een hele hoge piek in bloedsuiker. En moeten ze toch de hele dag kleine maaltijden eten, zodat ze toch genoeg suiker in hun lichaam kunnen hebben. Of ze spuiten inderdaad, zoals de meeste mensen, insuline. En insuline zorgt ervoor dat die lever zijn functie wel uit kan voeren. Als laatste wil ik even de nieren bespreken. Uh, die nieren die produceren urine. Oftewel plas. Uh, urine is niets anders dan water met een boel opgeloste afvalstoffen. Zoals, en dat is een hele belangrijke component, ureum, waar we het net al over hebben gehad. Nou, en wat is, waar komen die afvalstoffen dan vandaan? Nou, een deel zit gewoon in het bloed, wordt afgegeven door je hele lichaam. En een deel is natuurlijk die onschadelijk gemaakte gifstoffen die vanuit de lever weer terug in je bloed komen. Je die nieren die zijn opgebouwd uit twee, drie gebieden, zeg maar. Je hebt de nierschors, dat is die buitenste laag. Je hebt het niermerg, dat zijn zeg maar die mandarijnenpartjes. En je hebt het nierbekken, wat soms nog wel wordt gerekend tot het niermerg. Nou, wat de verschillende rollen zijn van je nierschors en je niermerg, daar gaan we nu niet te diep op in. Maar vertrouw me maar, zij samen... Zijn het een soort microfiltertjes die ervoor zorgen dat er precies genoeg water uit het bloed wordt gehaald. Hier stroomt een heleboel bloed doorheen. Er wordt precies genoeg water uit het bloed gehaald. En alleen de afvalstoffen die blijven uiteindelijk in je urine. En de goede stoffen die blijven uiteindelijk in het bloed wat er via de nierader weer uitgaat. Uiteindelijk, die urine die, dan, die daarmee geproduceerd wordt, die komt hier uit in het urinebekken. Of uh, in een nierbekken, sorry. En die nierbekken, die mond uit hier in de urineleider. Via de urineleider gaat het naar de urineblaas. Je blaas, je kent hem wel. En als daar eenmaal genoeg urine in is opgeslagen... Dan krijg je enorm de behoefte om te gaan urineren, om te gaan plassen. En dan gaat het uiteindelijk via je urinebuis, gaat al die plas eruit. Dat is hoe je afvalstoffen uit je lichaam haalt. En dat is alles wat ik erover wilde vertellen. Joeep!